Zo Jillem, daar zijn we weer. Een paar dagen verder, misschien een paar weken verder voor mij. Een patrouille. Uh, ja, we zijn nu lekker aan het patrouilleren. We hebben net koffie gehad. Dus straks hadden we natuurlijk de melding van de persoon, uh, van de voertuigongeluk waarbij uh, twee personen een beetje ruzie waren maken. Uh, liep hij een beetje lekker? Ja, ik, merk, ik, merk, ik moet wel even inkomen. En ik moet eerlijk zeggen, um, dit is niet helemaal hoe een artikel achter een aanrijding wordt afgehandeld. Maar het komt wel redelijk in de buurt. Nou, goed genoeg. Ja toch? Blijft ook een spel geloof ik. Hè? Ja, daarom. We proberen alles natuurlijk zo realistisch mogelijk na te doen. Wilt niet altijd lukken. Maar uh, als dat wel uh, zo ging, uh, dan waren we wel politieagent geweest in het echt. Gelukkig ben jij erbij. 22-2, <laughs> ja. ja, 22, wat... 22, 22. 2202 zijn wij De zeggen we. Ja, als jullie willen gaan Dokhavenpark. Uh, klein Jochie gespot met een vuurwapen. Zwaarvesten aan. Uh, ik ga meerdere eenheden koppelen. Uh, nogmaals Dokhavenpark, uh, Jochie gespot met een vuurwapen. Ja, 2202 ontvangen we gaan vesten aan doen zijn. dat het 2. Ja, we hebben ons uh, vesten aan. Uh, is dat dan een locatie? Ja, nogmaals, dokhaverk. Uh, zou vooraan het park lopen. Er uh, zouden meerdere mensen in het park zijn. Uh, uh, het is niet bekend of er mee geschoten is, wat dan ook. Uh, graag IW1 de toestemming te plaatsen. Ja, dat is uh, ontvangen. Even hey, voor mij beeld van me, welke collega's rijden ermee. En hebben we nog contact met de melder? Uh, contact met melder is verbroken uh, 22 3 en de 22 1 en de 22 4 rijden mee waaronder ja, onopvallende on, uh, eenheid stel voor uh, op de hoek even voer met alle eenheden ja ik hoor ze nog niet reageren hebben ze meegeleid dat dus, ja positief ja positief van ja, rijnd ik ben ook ontvangen oké ja, dan zijn we hier al bijna zal u hier even wachten ja, lijkt me wel uh, handig uh, dat ik dat backup hebben. Ik zet even groen aan, hoor. dat is geen goed. Dit is goed. Is dat groen? Oh, ja. ja. Oké, okay, plan van aanpak. Ja, ik neem aan, uh, ook al is het een kind. Gewoon een beetje vee. Zo, dat is de eerste ene dan. Ja, was het echt een kind of een klein persoon? Dat kreeg ik niet helemaal goed mee. Uh, zou ik nog eens vragen? FC 22 en alleen. Uh, twee. 1, 2, 2. Ja, heeft u een signalement van de persoon en betreft het een kleine, kleine man of echt gewoon een kind? Ja, signalement kwam niet goed door. Het zou gaan om een uh, klein persoon. Uh, het zou gaan om een kind. Oké, okay, kind. Oké, okay, uh, ja toch veiligheid voor. Uh, ik zie een ondervallend uh, voerder hebben. Misschien even zicht nemen. Ja, positief. Ik zou uh, een kijkje nemen. Gaat nog een eenheid komen? Dat is wel. Ik hoor er nog een. Ja, laat we onafvallend voelen als we op positie Ja, als, is, deel, als uh, we die anders kijken. Ook cd de 2202 nog even. 2202? Ja, ik weet niet of toevallig vanaf de Zulu in de omgeving is. dat die even mee kan kijken? Of is hij er niet? Nou, Zulu is op dit moment niet boven Rotterdam. Ik ga kijken of ik er eentje die kant op mag krijgen. Ja, maar wacht even tot de bevinding van uh, de collega's om burger. 04 voor alle eenheden Ik uh, heb momenteel een, inderdaad een klein persoon gespot Heeft een uh, persikachtige kleur aan t-shirt aan Een zwarte korte broek Iets wat lijkt op een groen petje en uh, donkere schoenen uh, Draagt iets op uh, wat lijkt op een vuurwapen van handformaat in de rechterhand Ook normaal bij, uh, bij een soort uh, tentje Ik zou uh, van de parkeerplaats afgaan om uh, niet op te vallen ja, ja is ontvangen, ehm... Um, denk ik een beter inzetten. zetten? Ja, positief beter gevangen. voor uh, 224. Heb jij gezien of er uh, nog een andere inval is? Uh, nog niet daadwerkelijk gezien. Uh, die is er volgens mij wel open. Aangezien nou, hier uh, heel weinig voertuigen staan. Dus ik denk dat er nog meer mensen uh, zijn via andere voertuigen. zo'n lopen uh, loopt voor de collega's hier ja, ja, rechtsboven meteen. Gelijk over. Uh, ja, uh, ja, actie jongens. politieklauwen klauwen! Wat well, is dit? handen laten wat zien, Wat is dit? Met de wapen vallen! Waarom? Wat vallen wapen? Met het wapen vallen! Omdraaien! Wat is dit? Knieën zetten! Jongens zijn aan de vuurlijnen. Waarom? Well, wat gebeurt ja, hier? Even kijken, um, wie gaat hem boeien Ja. Ik ga hem boeien. No. Ja. Zijn nog steeds vuurwapens omdraaien oh, oh, Zijn nog steeds vuurwapens op je gericht? Dat heb ik gedaan, maar. Ja, wapens we weg jongens. Oké. Okay. niet zo strak. C2201, eenmaal aanhouding. 2, sorry. Eenmaal aanhouding, ontvangen. Waar is het vuurwapen? Maar... Oh. Ja, ik was ook aan het drukken. Waar heeft hij hem jongens? Ja, hij heeft hem hier. Ik heb hem. Even kijken. Kast je hem even mee? Ja, ik uh, zal de bus wel 4 voor rijden. Weet iemand, uh, ik... collega en burger, waar zat hij precies? Kwam hij ergens vandaan? Uh, nee, maar uh, ik zie, ik heb hier het vuurwapen niet genomen. Gaat om met... Uh... Hij liep in ieder geval hier. Uh, ik kan hier eens kijken ja nog dingen heeft, uh... ja, Ik weet niet hij even... alleen was verder. Ja, hij was wel alleen, ik kwam vanaf uh, links aanlopen. Vanaf daar. Eh... Eh... Wat is dit allemaal? Meneer, uh, Zo, we moesten even voor de veiligheid even handelen. Maar uh, ik ben in ieder geval aangehouden op het verdenken van het bezit van een vuurwapen. Vuurwapen? Ja, maar één moment, ik ben niet te antwoorden verplicht. En u mag een advocaat plegen. Mag ik heel veel vragen u wie je bent? Ik ben 11. U bent 11, oké, okay. dat is wel heel erg jongen, um, gaan we ook uw ouders even in kennis stellen, we gaan even naar het bureau Heeft telefoon van uw ouders? Kunnen we die bereiken? Mm, eigenlijk niet Oké, okay, dan gaan we dat zo naar huis zoeken. Zijn u niet is hier in die... het park aanwezig? Nee, die zijn thuis, die wonen okay. daar ergens Waar? Mm. Daar achter? Niet in de buurt hier aan de straat? Ja, daar ergens, ja okay, misschien kunnen eenheden even daar naartoe je ja, we, is er die uh... Geen halen. Het is geen maar, vuurwapen, het Wat is het nou wel? Een balletjespistool. Een balletjespistool? Oké. Okay. Van de kermit van vorige week. Ik heb ja, mijn collega. He, he, he, hem. Hadden we al jongens? jongens? Ja, heeft hem, uh, mijn collega hier uh, voor je heeft hem uh, vast. Oh sorry, dat is hem. Oké, okay, helder. Uh, collega, wat is het? Ja, ik heb de clip eruit gehaald. Uh, zit er het witte balletjes in. Uh, gaat niet om een echt vuurwapen, lijkt het zo. Uh, ook geen kruidsporen. Uh, plastic. Voelt heel licht aan. Okay. Uh, wel echt gelijkend. Uh, ja meneer, we gaan even naar het bureau. Laten we even je ouders komen we gaan even een goed gesprek houden. Maar ook, uh, ja, u ziet het gevaar van een nepvuurwapen. Of een gelijkend op. Ja, daar gaan we toch uh, handelen Dus nog mag even, uh, even meelopen. Kom naar beneden. Oh, oh. Misschien ja, uit, we kunnen we die handboeien af? Ja, we kunnen anders uh, in die uh, bus zetten. Kunnen oh, uh, um, we hem even in die bus zetten? Ja, we zullen de handboeien afdoen moet we nu wel even naar boven met ons mee lopen, ja ja dat is goed ga ik wel mee naar politie door ja en dan gaan we even je ouders oh. bellen die komen zo snel mogelijk die kan. oh mag je even achter in de bus uh, in de bus gaan zitten weet het de deur zijn weet heeft mij weer op een 1, of ja ontvangen eh zwaarwisseling bij bureau? ja ik heb daar niks meer aangetroffen in ieder geval uh... Waarom bij de auto neerzetten? Die beneden. Ja hier maar die is uh, weg. Maar zo snelste weg is, zo snel hebben we hem ook weer. Nou ja, nee, Willem. We hebben zojuist iemand aangehouden met een nep zie kun je daar eens wat nee. over vertellen? Want ja, hij was roze. Is dat nou zo ernstig? Was het ware roze? Dat had ja. ik niet mee uh, Hij had een roze kleur in ieder geval, zag ik. Maar hij leek wel echt op een vuurwapen. Nou ja, kijk als hij nou weer roze is, dan vraag ik me af of de melder dat wel goed gezien heeft. En ik denk als hij echt knalroze was, dat we als politie niet in het echt zo verhandeld hadden. Oké. Okay. Uh, maar volgens mij was het meer gelijk erop, ja lastig blijft uh, Ik snap dat het sommige dingen wel toegestaan is, maar op straat uh, ja, is het soms van echt niet te onderscheiden. Nee. En als politie uh, treedt natuurlijk altijd op uh, met het idee dat het een echt is, voor de veiligheid. Mm. Dus eigenlijk zeker voor ouders, ja kijk uh, goed uit met wat je je kinderen de straat op stuurt. Maar als je hem op de kermis kunt krijgen, kunnen wij er dan vanuit gaan dat je hem ook op straat mag gebruiken? Want je krijgt hem gewoon op een iets wat in Nederland is toegestaan, een kermis. Dat is niet verboden, toch? Nee, uh, op zich uh, niet. Sommigen wel. En dan gaat het ook als illegaal onder de toonbank of iets net buiten het zicht om. Uh, en sommigen zijn wel gewoon legaal als bijvoorbeeld uh, uh, te verkopen. Meestal zijn er geen balletjes persoonlijk dan. Mm -hmm. Maar wat ze dan wel eens doen, dan zit dan een oranje dop op bijvoorbeeld. Of ja. uh, iets. Of wel een ander kleurtje, maar dan maken ze me zwart met een fils of een spuitbus of ze de oranje dop eraf. Ja, dan wordt het al een gelijk het opvuurwapen. Ja, en dan uh, zeker in het donker. Kun je toch best wel wat mensen van afschrikken. En dat, dat gebeurt laatst ook wel eens. Ja. En daar hebben jullie mooie campagnes over gemaakt. Zien jullie na de campagne dat het al minder is? Of kun je daar nog geen uitspraak over doen? Oeh, oeh dat uh, durf ik niet te zeggen, Die zijn ze uh, heb ik niet zo. Want ik heb inderdaad heel veel op Twitter en zo voorbij zien komen tot ze inderdaad iemand werd aangehouden met een nepvuurwapen. Uh, ja ja wat zo... je vaak ziet is uh, zo'n na de zomervakantie dat. Uh, Mensen dan terugkomen uit Spanje of Frankrijk of weet ik veel waar. En in heel veel landen kun je daar legaal van die balletjes zo kopen en die nemen ze dan mee. Ja. Met, uh, al goede bedoelingen zijn. maar, tenminste is dat voor de lol. Maar ja, hier in Nederland is het gewoon strafbaar. En om dat uh, bewust te maken probeer je het natuurlijk, zeker na de zomer zie je vaak die campagne in de scholen weer een beetje beginnen. En ik heb begrepen dat vooral in de grote steden is het wel, uh, ja, meer of een ja, ding. Ja, want ik moet eerlijk zeggen, ik heb vroeger ook zo'n ding gehad en die had ook zo'n oranje dop. En die wil ik er maar al te graag eraf hebben, is me alleen nooit gelukt. Maar uh, nee, nu snap ik wel wat gevaren. Als dus inderdaad iemand denkt van ja, waar loop jij nou mij rond? Dan uh, had het voor mij heel anders kunnen aflopen vroeger. Ja, en ik denk ook, je moet uh, voor de grap eigenlijk eens een keer uh, goed neus op internet en nou, dan bijvoorbeeld overvallen op straatrover en uh, dan met nepvuurwapens. Hoeveel straatrover er wel niet gebeuren met nepwapens. Ja. En soms zijn dat hele lullige uh, speelgoedstorten. Dus dat geeft me aan dat wij zo'n slachtoffer hoe reëel zo'n wapen dan overkomt. Ja, zeker. Ja, ik denk dat je als slachtoffer ook wel denkt van hij snapt, je werkt toch maar mee. Want stel dat hij toch ergens is. Ik denk dat dat de beste uh, optie is. Uh... Ja. De ja. optie meestal. Natuurlijk jammer dat dat nog steeds gebeurt. Ik hoop dat het minder wordt. Ik hoop dat de campagnes uh, iets opleveren. Maar voor mijn gevoel wel, maar ja, nogmaals. We kunnen er nog geen uitspraken over doen, zoals je al zegt. Mm, ja, ik weet niet of je het ook helemaal weg kunt krijgen, het zal altijd wel blijven, maar als je me zorgt dat het bewustwording is. Ja. Dat zeg maar, de mensen die het bewust doen, die hou je toch niet tegen, die gaan het wel zoeken en die gaan dat uh, regelen. Maar er zit natuurlijk een hele grote doelgroep die het soms bewust. ook met een spelletje ja. onbewust ja. of als een grapje. Uh, ja, die probeert natuurlijk te waarschuwen. Want als je dat inderdaad daar gaat het om, hè? als je zo'n dingetje vindt op de kermis, is en je vindt dat doet die je oranje dop niet stoer, en je haalt hem wel eraf en je denkt met je vrienden buiten spelen, of vriendinnetjes. Ja, ja vooral staat er allemaal politie met getrokken wapens, ja, dan schrik je natuurlijk wel uh, helemaal met ja, zeker. Nou, dan gaan we eens.. Uh, moet deze jonge man ook in de cel of zetten we die in een uh, voorkamer? Nee, minderjarigen gaan in principe, ik zeg in principe niet in een cel. Dat is niet helemaal waar, maar zeker ze zo jong zijn. Ja. Nou, maar onder de 12 kun je hem ook strafrechtelijk niet vervolgen, dus je kan helemaal niks. Nee? Nee, dus valt. kun je eens wat je kunt doen is de ouders bellen. En ja, dan kun je het hebben. Ja, en als die ouders snel zeggen van, ja lekker belangrijk, dan kun je nog niks. Ja, die heb je er ook bij zitten geloof ik hè. Mhm. Mm nou goed, Neem me nu even mee dat we hem binnen neer. Gaan we de ouders bellen en dan gaan we... Ja. Oké, okay, mag je meelopen? Ja. het in het systeem zetten. Dat was wel een beetje bang eigenlijk. Was hij een beetje bang, hè? ja? Ja. Een een beetje, uh, nou, we gaan binnen even, even binnen praten. Hoop collega's in het bureau trouwens. ja, neem ons hier in de hal even plaats, ja. of niet? ja ja zeker. jongeman ja. oh ja kan maar weer zitten. Um, ik van mijn collega aan de bus dat die uh, jouw gegevens al had, dus we gaan even je ouders uh, achterhalen. Um, ja, dan gaan even een gesprek met je ouders aan. hey, dat wapen, dat nemen we wel in beslag en dat zal vernietigd worden. En dan moesten dus ze van je ouders vragen of, die, of dat mag, of ze oh, er afstand van doen. Maar wat vind je er zelf nou van? Ik was een beetje bang, maar ik was gewoon aan het spelen. Dus ik wist niet dat ik mensen bang zou maken. Ja, er was dus inderdaad wel iemand die belde 1 en 2 en die dacht dat je gewoon echt vuurwapen bij had, je had. Maar was, hij was gelukkig niet echt. Gelukkig niet, anders hadden we iets ander gesprekken hier zo. Denk maar uh, ja, heb je zelf aan het lopen knutselen het wapen of heb je hem echt zo gehaald in de winkel? Nee, ik heb hem zo gekregen van de kermis. Oké. Okay. Goed. Nou, hij, um, ja, we wachten even op je ouders en dan uh, kun je straks een beetje gaan. Ik met je ouders gaan hebben. Naar een gesprek met je ouders erbij en dan uh, moet het goed komen. Ik het. Ja. Kan mm, wel lukken. Ik hoop dat ze niet te boos worden.